Inloggen via SurfConnect is een betrouwbare en eenvoudige manier om toegang te krijgen. Ook voor onderzoekers die willen samenwerken in diensten van organisaties waar zij niet zelf toe behoren. We merken dat het voor instellingen, maar ook voor onderzoekers, vaak ingewikkeld is om deze toegang te regelen. Instellingen willen dat alles goed geregeld is en een onderzoeker wil niet door allemaal hoekels hoeven te springen. Mijn tip daarom voor instellingen, is om in het consentscherm van deze diensten een eigen boodschap neer te zetten. Hierin kun je aangeven wat jullie beleid is en ook bijvoorbeeld dat de onderzoeker zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de dienst. Daarnaast kan je met autorisatieregels de toegang beperken tot bijvoorbeeld medewerkers en onderzoekers. Beide kan de instelling zelf instellen in het SurfConnect dashboard. Op deze manier kunnen we onderzoekers op een betrouwbare manier... Toegang geven tot heel veel diensten.